Ik ben Kauwe Boete. Bij VAROS ben ik adviseur, trainer, cultuursensitief werken en effectief communiceren. Overbelasting komt voor, uh, uh, veel voor, uh, uh, maar dat weten vele mantelzorgers niet. Wees daarom voorzichtig met dit onderwerp. Confronteer een mantelzorger niet mee. Dus zeg niet, ik zie het aan je dat je zwaar hebt. Want dat kan te direct zijn en confronterend zijn. En daardoor bestaat de kans dat iemand een sociaal wenselijk antwoord gaat geven en zeggen... ...nee, het is niet zo. Hoe kom je naar bij? Geef daarom informatie over ondersteuning. Laat weten dat er genoeg, dat er genoeg instanties zijn die uh, mantelzorgen kunnen helpen. Normaliseer dat. Uh, bijvoorbeeld zeggen, ik in jouw situatie zou ik ook zwaar hebben. Op die manier kan je je zorg overbrengen... En niet zeggen ik zie het eindjaar.